We zijn naar Colanja! We gaan lekker terugzeten naar Colanja bij de 54e Truffelbeurs. Ik heb nu al drie, vier keer gezegd dat we gaan terugzeten bij de 54e Truffelbeurs. 54e Truffelbeurs! Ik heb hier jarenlang gewoond, ontzettend leuk hier. We zitten in een prachtig huis, dat heb ik je al laten zien? Dat ga ik nog laten zien? Dat weet ik nog niet. Dit gaan het we het monteren, maar uh, uit ontzettend al zin. En de cameraman Frank heeft ook naar de zin en vragen. Ja, zeker, ja. Als ik er maar niet op sta. Ja, nee, nee. Dus dan gaan we gaan naar Aqualanje, daar gaan we naartoe. We hebben hier 25 verschillende vakantiehuizen. Uh, misschien gaan we een paar bekijken, misschien niet. Licht gaan we hoe lekker het eten is. Nou, ik ben hier bij de terugbeurs zelf. Een drukte van belang. Het is ook ontzettend jammer dat ik uh, de geur niet kan filmen. Het is helemaal doordrenkt van truffel, boven en onder. Uh, ja, ongelooflijk leuk, gezellig. Uh, iedereen probeert zijn truffeltjes te verkopen. Ik heb net truffels gezien van 300 euro per 100 gram, uh, 350 euro per 100 gram. Dat is allemaal de witte truffel. Ja. Dit is de truffelwinkel die altijd open is. Nou, wij zijn een beetje truffelmoe, Ik weet niet of er iets bestaat als truffelmoeheid, maar wij hebben er last van, ja? Te veel moeheid? Ja, ja, in de muik ook. Ja, te moeheid. We hebben alles gegeten wat er te eten valt. En nu gaan wij verder naar de bar. Om gewoon even ook te zitten, ook, zeg maar. Ook. Een kopje koffie of iets in die geest, ik weet het niet. Iets vloeibaars. Ja. Heerlijk. En omdat we eigenlijk zo weinig gegeten hebben, misschien nog wel even een, een, een, een brioche met crème. Een croissantje? Een... Ja, lekker! <laughs> ik het toch niet. Nee, oh, yeah. ja, ik vind het niet, even niet erg. Ik hou